Ik vertel je graag meer over de Mineral Rise Setting Powder van Youngblood. Dit is een primer en een finish in één in een poedervorm. Het verkleint de poriën en absorbeert tallig voor je huid, waardoor je huid er heel mooi uitziet en een matte finish krijgt. Ik ga je laten zien hoe je deze het beste kunt opbrengen. Hiervoor gebruik ik de Kabuki brush. En ik pak een klein beetje van de poeder op deze kwast, deze verdeel ik gelijkmatig en daarna verdeel ik de poeder over mijn gezicht als primer. Wanneer je je foundation hebt aangebracht kun je deze poeder ook nog als finish gebruiken waardoor je poeder of je foundation langer blijft zitten en de hele dag mat, mooi mat blijft. Deze is het meest geschikt voor gecombineerde huid of mensen die last hebben van gedurende de dag een glimmendere huid op de T-zone, bijvoorbeeld, en grove poriën.